Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Um, dit wat jullie hier voor jullie zien zijn de boeken die ik aan het lezen ben. Dat is een, een serie boeken. Momenteel ben ik aan het derde deel aan het lezen. Dit deel dus Erfgenaam van vuur. Deel 3 in de glazen troon serie. Het is echt een prachtige serie van boeken vind ik. Heel erg goed geschreven, heel erg vlot leesbaar. Het is een... Het is dus de genre uh, van uh, fantasie-avontuur. Dus wat ik zelf ook wel heel graag lees. Uh, het, het volgende deel heb ik ook al in huis. Het uh, vierde deel. De koningin van de schaduw. En zoals dat jullie zien is dit deel ook wel iets dikker dan het vorige. Dus het is echt wel redelijk dik. En uh, het is echt wel... Uh, Heel fijn om te lezen. Ik ben echt iemand die heel graag leest. Dus uh, het is een van mijn grootste hobby's, een van mijn grootste passies. Dit deel is dus iets, iets dunner. Zoals jullie zien in elk deel van... Het zijn zeven delen in totaal van deze boekenserie. En in elk deel zou dus iets dikker worden. Dus het zevende deel gaat dus echt wel een heel erg dik boek zijn. Maar omdat ik het graag lees, heb ik daar echt geen enkel probleem mee. Ik zal nog even de achterkant hier voorlezen over wat deze boeken precies gaan. Dus... Uh Selena Sardodin is een 18-jarige sluipmoordenaar in het koninkrijk Adderlam, een corrupt land met een tyrannieke heerser. Na een jaar gevangenschap wordt haar, haar vrijheid beloofd, mits ze een toernooi wint en zo de nieuwe kampioen van de koning wordt. De glazen troonserie volgt Selena als ze onverwachte bondgenootschappen sluit, verstrikt graag in samenzweringen, vecht en steeds meer geheim ontrafeld over het koninkrijk. Maar de ontdekkingen die ze doet over zich zelf zijn misschien nog wat schokkender. Dus, dit is een korte samenvatting hier over uh, waar de boeken over gaan. En ja, zoals ik al zei, is het echt volledig mijn ding. Ik lees er elke dag een aantal hoofdstukken in. Ik ben er wel uh, lang mee bezig voordat ik ze uit heb. Ik heb wel van mensen gehoord dat ze, dat ze zo'n boek op één dag kunnen uitlezen, ik weet niet hoe ze dat doen. Ik ben er toch wel een, een, een, veel langer aan bezig, ook al lees ik elke dag een aantal hoofdstukken. Maar het zijn toch wel meestal 60 hoofdstukken of zo um, in zo'n boek. En hoe, hoe, hoe verder je gaat in de serie, hoe meer hoofdstukken dat er zijn. Dus uh, voor elk nieuw boek dat ik ga lezen uit deze serie ga ik nog meer uh, leestijd nodig hebben. Oké, okay, dit uh, is hetgeen waar ik momenteel ook heel erg mee bezig ben. Heel veel lezen. Als ik in bad ga, lees ik deze boeken. Net voordat ik ga slapen, lees ik de boeken. Als ik uh, s'avonds in de zetel zit, lees ik. Dus het is echt wel een heel grote passie van mij. Ik ben er heel erg veel mee bezig. En uh, dat wil ik nog graag even delen met jullie vandaag. Um ja, ik hoop dat jullie het een in, in, interessante video vonden. En voor uh, degene de lezers uh, die naar uh, deze video kijken, kan ik deze boeken zeker aanraden. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd en heel erg veel liefst van mij.